Een hele goede morgen, middag of avond of nacht. Welkom bij een nieuwe vergelijkingsvideo. In deze video ga ik de verschillende paramedische opleidingen vergelijken. Wat is oefentherapie? Als oefentherapeut behandel je patiënten, maar je kijkt naar het totaalplaatje. Dus je kijkt niet alleen naar de klachten in het lijf, maar vooral hoe gedraagt een patiënt zich als die klachten heeft. Het kan houding zijn. Maar het kan ook een stukje bijvoorbeeld stress zijn of niet een goede, goede verdeling hebben in je dag. En wat doet de HVA om voor te zorgen dat de studenten dat gedrag kunnen herkennen en beoordelen? Onze studenten krijgen sowieso werkcolleges waarin we deze theorie ook heel goed met ze doornemen. En daarnaast gaan onze studenten al vanaf jaar 1 gaan ze al de praktijk in. Waardoor ze dus echt vanaf de allereerste dag dat ze hier zijn al eigenlijk aan het werk zijn als oefentherapeut, maar dan onder begeleiding. Als je een goede oefentherapeut wil zijn, dan denk ik dat het belangrijkste is dat de patiënt plezier krijgt in het bewegen. Dat hij daardoor gewoon een, een goede uh, beweging- en leefstijl heeft en daardoor dus geen klachten krijgt of houdt, of uh, goed met zijn klachten kan omgaan. Wat doen jullie bij oefentherapie? Uh, we kijken heel erg naar het gedrag. Uh, hoe gaat iemand met zijn klachten om? Waardoor heeft die klachten? Door wat voor werk? Wat voor... Um, en dat leer je ook in de verschillende vakken. En wat zijn die vakken? Je hebt uh, bijvoorbeeld anatomie, uh, je krijgt een stukje uh, stukje dus uh, Kinesiologie, dus vooral de krachten die in je lichaam uh, spelen. Projecten. Wat voor projecten zijn dat? Uh, dat zijn bijvoorbeeld uh, als iemand uh, armklachten heeft. Uh, dat je gaat kijken bij een bedrijf dat bijvoorbeeld veel met computers werkt. Dat je eigenlijk een adviesrapport opstelt hoe die mensen het beste achter hun computer kunnen zitten. Wat is fysiotherapie? Fysiotherapie is een prachtig beroep waarbij je specialist wordt van de bewegende mens. Niet alleen het fysieke onderdeel bewegen, maar het gaat er ook om, waarom bewegen wij? En hoe proberen jullie dat jullie studenten mee te geven? Met uh, echte casuïstiek, hè, daar bedoel ik mee, echte patiënten zoals we ze ook in de praktijk zien. Maar ook in de les, met klinische lessen. En natuurlijk de stages. Wat voor lessen worden hier bijvoorbeeld gegeven? Wat je hier ziet zijn allemaal apparaten. Daarin we zowel testen, wat voor conditie je hebt bijvoorbeeld. En wat, je daarin, wat dat betekent voor je behandelingen. Dus er komen ook echt patiënten hier vanuit het AMC. En die komen dan hier om te trainen. En dan worden studenten daarin meegenomen. Welke vakken krijgen jullie bij fysiotherapie? We hebben kennislab A en kennislab B, waarbij kennislab A zijn hoorcolleges. Kennislab B is daar een verdieping op. Daarnaast hebben we ook nog de praktijklabs. En daarbij hebben we ook nog onderwijs op maat. En dat zorgt ervoor dat we vragen kunnen stellen en ook weer kunnen oefenen. De ene keer hebben we een stukje anatomie, de andere keer krijgen we een stukje fysiologie. En op het andere moment krijgen we neurologie en de andere keer weer pathologie. En dat zijn dan weer de ziektes. Een ergtherapeut houdt zich bezig met de dagelijkse activiteit. Als je bepaalde activiteiten niet meer kan doen vanwege een aandoening, vanwege een ziekte of vanwege een ongeval. En een ergtherapeut kan de cliënt gaan helpen om weer te kijken of ze die activiteiten kunnen opvangen. Ja, wij werken vanuit projecten en die projecten daar worden reële casustieken worden aan studenten voorgelegd. Daarnaast eh, nodigen we ook studenten uit om zoveel mogelijk de wijk in te gaan. Enig dag in de week ga je jouw wijk in om te kijken welke vraagstukken daar zitten en dat je die gaat, uh, gaat oplossen. Wat doen jullie precies bij de opleiding ergotherapie? We hebben net gehoord wat ergotherapie is mm -hmm. en hoe, hoe wordt dat voor jullie in de praktijk gebracht. Want we zitten hier nu in de woonkamer, kun jij daar iets meer over vertellen? Ja, wij zitten in de woonkamer van het uh, praktijkhuis. Wij kunnen hier oefenen hoe je zeg maar, in, de, uh, in de thuisomgeving, in de huissituatie van een uh, cliënt, je uh, handelingen kan verrichten als ergotherapeut. Uh, daarover krijgen we ook echt les in, de eerste, in het eerste jaar vooral. Dan noemen we de les uh, vaardigheden. En naast het vak vaardigheden krijg je nog neurologie, psychologie. En waarom is psychologie belangrijk voor, voor eigenlijk een bewegingsstudie? Want is, is het een bewegingsstudie? Beweging heeft er zeker mee te maken, maar het is niet per se een uh, bewegingsstudie op zich. Want naast beweging doen wij ook heel veel uh, mentaal. En met het vak psychologie dan leer je dingen herkennen eigenlijk. Dat is niet Wat zijn voor jullie met name de grootste verschillen in dat psychische gedeelte? Want dat is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Je hebt dat aan je been, of in het geval aan je knie. Ja, dat weerhoud je dus om bepaalde dingen te doen wat je normaal wel zou doen. Psychisch doet dat wel wat met je. Hè? En daarop, daar spelen wij ook in. Ja, het kan ook zijn dat, niet per se met die knieën, dat is echt een blessure, maar dat door stress die klachten ontstaan. Dus dat je door die stress weg te nemen al een heel groot deel van de klachten wegneemt. Dus dat speelt zo ook samen. En door dus ook met die houding te kijken, wat voor werk, wat voor hobby's, wat doen ze. Um, dan kun je eigenlijk iemand uh, heel goed behandelen die dus van eigenlijk heel veel dingen last heeft. Ja, ja wij als fysiotherapeuten nemen dan ook wel een stuk gedrag mee, zeg maar. Omdat dat inderdaad ook kan zijn met houdingen en zo. Um, maar wij zijn wel echt meer ook op het, uh, op het verhelpen van de klacht zelf. Dus als ik het even mag samenvatten, dan tekken jullie met name naar. Houding en gedrag. Mm -hmm. Dan kijken jullie voornamelijk naar het verhelpen van de klacht. En bij jullie is het het leven met de klacht. Ja, zo zou zeg ik zeggen. Ja, zeg je dat? Ja. Uh, uh, ja. Ik denk dat het vooral handig is dat jij als studiekiezer zelf kijkt naar wat jij belangrijk vindt. Wat vind jij vooral het belangrijkste om te doen? Bezoek vooral zelf open dagen. En kijk vooral zelf op de website. En dan hoop ik dat je eruit komt met het kiezen van je studie. En als jij nou benieuwd bent naar hoe jij je dan kan voorbereiden op zo'n open dag, dan heeft Joey hier voor jou een hele toffe video gemaakt over wat je moet doen om je goed voor te bereiden op de open dag. En je kan je natuurlijk altijd abonneren op het HVA YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van andere nuttige weetjes over de HVA. Ciao!